Vandaag hebben we weer een superleuke video voor jullie en het is de Banana Surprise Challenge. Ik heb namelijk dit pakketje gevonden bij de Toys R Us. Het heet de Banana Yum Station slash Banana Surprise. En Het is een As Seen On TV product. Nou, die zijn altijd geweldig. geweldig. En ik moest eigenlijk vooral heel hard lachen om het plaatje op de voorkant, want er staat op smullen en dan een meisje met een banaan. En er komt wat uit. Ja, een beetje pornografisch. ...als je een dirty mind hebt. Hoe dan ook, ik keek ernaar en ik dacht... ...hier kunnen we een superleuke challenge mee maken. Ik heb geen idee of andere mensen het al eerder hebben gedaan. Uh... Maar het leek ons in ieder geval superleuk... ...om dat op ons kanaal te doen. En misschien ook wel lekker. Maar we laten wel eventjes zien wat het nou eigenlijk is... Dit is hoe het werkt. Dit is de banana surprise. Hierin stop je een banaan. Als het goed is, past die precies. Dan steek je daar een van deze twee tutjes in. En dan haal je de binnenkant van de banaan uit. Dan kan je een flesje vullen met een vloeistof of een gel of ik weet niet wat. En dan kan je dat in de banaan stoppen. En dan kan je die banaan aan iemand geven. En dan is het een surprise, want er zit nog wat in. Oh. Het spel op zichzelf lijkt me zo heel erg leuk en bijzonder, maar het leek ons nog leuker om er een challenge rondom te maken. Dus hebben we hebben bedacht dat we gewoon een aantal bananen voor elkaar gaan maken, dat we daar natuurlijk een surprise in verstoppen. En het wordt eigenlijk dus een soort van raad de smaak challenge. En dan moeten anderen dus gaan proberen te proeven en raden wat er in die banaan zit. Dus wat we nu gaan doen is we gaan ieder om de beurt een banaan of meerdere bananen vullen en dan laten ze aan elkaar proeven. En dan gaan we zien wie er wint. Zo, we zijn nu aangekomen bij mij in de keuken. En ik heb hier de ingrediënten staan die ik in de bananen ga stoppen. Ik moet zeggen dat ik niet al te gemeen ben geweest deze keer voor Tara. Maar ik ga jullie even nu laten zien wat voor ideetjes ik heb bedacht. Ik ga er eentje maken met Nutella. En ik doe er ook wat zeezout bij, want dat is altijd echt super lekker bij elkaar. Ik denk dat deze wel een beetje voor de hand liggend is en dat ze het kan gaan proeven. Deze is wel heel gemeen. Dit is echt vloeibare boter. Echt super ranzig. Hier zou ik zelf echt van over mijn nek gaan. Dus sorry daar, maar ik moet gewoon eventjes. En ik heb er ook mosterd bij gekocht. En deze laatste is wel weer wat lekkerder. Dit is uh, die lekkere saus van Ikea. En daar doen we dan een beetje yoghurt bij. En ik heb ook nog dit gekocht. Ja, geen idee of dit echt een goed idee is, maar... Volgens mij past dit echt precies goed in, dus ik ga deze gewoon even in stukjes doen. En dan hebben we hier uiteraard de bananen en de spulletjes, dus ik ga even kijken hoe dat werkt. Ik had trouwens ook deze bananen, maar ik denk dat die niet helemaal goed genoeg zijn hiervoor. Dus we hebben even een nieuwe gekocht. Op dit moment is Larissa haar bananen aan het vullen en ze staat in de keuken, dus ik kan mij niet horen. Ik heb het net nog even gecheckt. Ik ben een beetje bang met wat ze erin gaat doen, want je kan er alles in doen wat je wil. Vies. Of lekker. Aangezien Larissa van ons twee iets liever is, denk ik dat ze het een beetje mild voor mij heeft gehouden. En ik lust er best wel veel, maar andersom. Anders al niet zo. Ik moet het bovenkantje eraf snijden. En dan moet hij hierin. Dat ziet er dan zo uit. Dus hier zie je zeg maar de binnenkant van de banaan. Ik moet nu dit ding daarin steken. Uh. Oh my god, dit is dus banaan. Ik ga beginnen met de makkelijkste, denk ik, om te vullen. Dus dat is deze boter samen met de mosterd. Ik denk dat het wel moet lukken en ik ga even allebei een beetje omwisselen. En dan hoop ik dat het er allemaal in gaat. En dit is de Nutella voor banaan nummer 2. Dit is natuurlijk wel echt een super lekkere combinatie trouwens. Dus Stara, you're welcome. Ho, oh, ik smeer het op mezelf. Heb ik hier een beetje stroop. En dan zet ik gewoon weer het bovenkantje van de banaan erop. Oké okay jongens, ik ben een beetje tegen een probleem aangelopen. Want bij het uh, maken van het gaatje, de banaan, was die opengesprongen. Zoals je hier misschien kan zien. En nu loopt al mijn yoghurt eruit. Dus dat is een beetje jammer. Dus ik moet even gaan kijken of ik misschien mijn banaan moet gaan verbinden. <lacht> maar hij is echt super sneu. Zo ziet hij eruit in ieder geval. Dus uh, ik zal even iets hierop moeten gaan fixen maar hij is gevuld oké okay, ik ga verschillende combinaties maken want we doen twee smaken per banaan heb ik net gehoord en ik ga ze een beetje contrasterend doen zodat ze echt een beetje in de war raakt in de eerste doe ik onderaan nutella want dan eindigt het goed maar ik ga beginnen met mirix en dat is best wel pittig ik vind het heel erg lekker met zalm maar ik denk eigenlijk dat Larissa het niet eens kan raden dus dat betekent dan weer een uh, puntje verlies oh! Nee! Oh, ik heb hem kapot gemaakt. Ga ik hem toch omwisselen? Dan ga ik eerst voor deze. En dan bovenop komt de Nutella. Kijk, zo ga ik het weer opzuigen. Dan blaas ik het er gewoon in. Oh, het is best wel zwaar. Oh, nee! Het is ook nog wit. Oh, het brandt! Auw! Oh, dat is vuur! Ik wist dat dat wel pittig was, maar... Oh. Zie je het rood worden? Oké, okay, eerst squirt ik in mijn eigen gezicht. Dus ik bedoel, het is pittig, maar niet pittig. Oh, wat ga ik de eens aan doen? Ik dacht dat het echt maar iets minder pittig was als wasabi. Het komt wel echt in de buurt. Oh, dat vind ik wel heel erg. Oké, okay, de staren staat nu in de keuken en die is haar banaatjes aan het maken. Ik ben heel erg benieuwd wat ze erin stopt. Daar kan soms nog wel eens een beetje gemeen zijn en mij heel erg graag willen plagen. Dus ik ben benieuwd... Of een beetje bang eigenlijk. Maar hoe ga ik deze dan erin de doen? Ik kan alles opzuigen in Op een het hij. Zo doen we dat. De volgende vulling ga ze super lekker vinden. Want ze is dol pizza. Dus ik heb hier een pizza topping. Ik denk dat ze dat heel erg lekker vindt. Behalve dat het in een banaan zit. En ik heb hier een cake- en taartvulling salted caramel. Oh my god. Zie je, Ik kan wel lief zijn. Nee, het het helemaal maar. mijn En dan de bovenkant, ik heb het toch even andersom gedaan. Daar doe ik de salt caramel. Die heeft echt een superhandig toetje. Wow, dit is lekker. Oh. Mm-mm. Mm-mm-mm. Dus deze is klaar. Pizza. Karamel. Als derde heb ik een categorie sausen. En dat wordt mayonaise. En honey barbecue saus. Oh, hoeveel moeten in dan? dan gaat het überhaupt... Hier duw er gewoon een beetje mayo uit. Ik heb het idee dat hij nu al vol zit, ja. Bam. Ga ik nu naar de rest toe en dan uh, gaan we beginnen. Ready? Ja. Let the banana surprise challenge begin. Oh. Oh. Nou, dat komt mooi uit. Ja. Want we hebben ieder drie bananen voor elkaar met daarin twee smaken per banaan. Dus je kan in totaal zes punten verdienen. En uh, dan gaan we zien wie het beste kan proeven. Nou. nou, zo zien ze eruit. Ik ben wel echt een bananenfan, dus ik ben wel benieuwd. Gewoon één grote goeie hap. Dat is hier. Ik weet welke het is. Het is best wel... Het is gewoon mayo, of niet? Hé! Hey. Vind je het lekker? Nou, ja, ik vind het best wel lekker eigenlijk. Het is een beetje pittig. Beetje ja, zelfs. ik kan. Mosterd? Dat is één goede. De combinatie, mosset mosterd en banaan, ja? maakt het iets zachter, waardoor ik dacht dat het mayo was. Oké. Okay. Maar wel een beetje pittig. Wow, ik vind het heel moeilijk. Geef je het op? Heel moeilijk. Nee, ik ga er nog één poging. What the fuck? Is dit boter? Ja! Ah! Oh, oh, nee. oh, nee. jij ja, zei, oh, het is best wel lekker! En romig! Ja. Oh, dat vind ik dan wel weer heel naar. Nou, kies maar netjes uit. Ik voel dat er inderdaad wat in zit. Je voelt zeg maar dat hij een beetje. Een beetje hol is. Ik weet wel dat het lucht, maar gewoon hier gewoon. lekker vies. Ja, maar ik zou. Het, chocola. Dus het geen wat? Nutella. Maar het ook een beetje iets heet, iets pittigs. Het is niet echt een hele gekke combinatie of zo. Weet nee, niet. maar wat, wat ga je zeggen voor smaak 1 voordat je straks naar smaak 2 komt? Oh! Ja, je bent nu bij smaak 2 ja, aangekomen. Dus wat is smaak 1? Smaak 1 is chocola. Ja. Maar het is heel Nutella, denk ik. En nu is het bij smaak 2 en is het best wel een beetje pittig. Was het? Nee. Het was Nutella. Oh, wel. Maar omdat je zegt chocola, stelt het wel, vind ik. En de tweede? Oh, donkant een beetje. Is... Oh, ik ruik het. Is dat sambal? Nee. Als je zegt pittig, komt het in de goede richting. Neem nog wel hap vooral. Gewoon even. Nou, het wordt best wel heet, ja. Het was geen wasselijk en geen sambal. Dat is een hele rare textuur. Ja, klopt. Oh, dan wordt hij wel heel pittig. Ik weet echt niet wat dit, maar wow. het is wel heel heet. Helaas. Geen extra punt voor Larissa. Dan staat het nu 2-1. Het is Mierrix Oh, Ja, dat weet ik ook helemaal niet. Ja, die was een beetje sluis. Maar ik denk eigenlijk dat Larissa het niet eens kan raden. Dus dat betekent dan weer een uh, puntje verlies. Maar ja, we zijn ook een bakje waar we ik wie ook niet. Hoezo we nu bossen? Nou ja. Maar ik heb nog helemaal vol. Dit kan eigenlijk niet. Nou, het ziet er goed uit. Maar ik moet echt zo aan het vermoeden dat jij helemaal niet lief voor mij hebt gedaan. Dat je wel... oh nee hoor, ik heb gewoon een beetje... Sure, even maar. Oh, het komt er helemaal uit, dus je moet niet naar de banaan kijken. Oh, ik heb er gelijk Lekker? Wat het gekke is dat ik het niet zo goed kan proeven. Nee? Dat, wordt het moedig, dat is het moeilijker, zeg maar, in deze challenge. Maar dat is volgens mij zoutig. Dus een gok sojasaus? Nee. Hè, proef het serieus bijna niet, hoor. Het mm. zijn toch wel hele opvallende smaken die ik erin heb gedaan. Is het een boxaus? Nee. Nee, ik heb geen idee. Ja, ik zie het er helemaal uit. Oh, ik zie het oezing. Ja, dit kan ik niet unzien, zeg maar. Nee, oh nee ik ben heel benieuwd. De volgende smaak is Nutella. Bingo. Maar dit is hout Ja, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Maar ik heb er nog, je hebt er twee nog te raden. Oké. Okay. Moet je dus de hele freaking bananen op gaan eten, dan wil ik mijn punt scoren. Maar is die vies? Vraag ik me al. Nee! Voelt voel ze knapperig. Dat is raar. <laughs> ja. Dat is heel raar. <laughs> ik heb textuur Hoe gezorgd. kun je nou weer... <laughs> Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, ik ben echt teleurgesteld in jou, dat je dit gewoon niet weet. Jij bent de foodie van ons tweeën. En zo, die was het echt niet. Huh? Nee, ik ga even op. Ja. ja. Oké. Okay. Nutella, stroop en zeezout. Dat was het knapperige. Nee, dat had ik Zijdsout echt niet. Dat proefde ik er echt niet af. Vanaf. Nou, ze zien er prachtig uit. Oeh, ze zitten allemaal shit op mijn broek. Ronde 2, bananen nummer 2. Oeh, hij ja. is helemaal zacht. Nou, eerste hap. Dit is een saus. Mmm, wat is dit weer echt? Barbecue saus. Ja, ja. In één keer goed. Hoe is de combinatie barbecue saus en banaan? Niet zo, want ik hou op zich wel van barbecue saus, maar nu is het... Eh. Maar volgens mij past banaan echt bij heel veel dingen, dat moet ik wel even zeggen. Ja, echt. Ik banaan heb is trouwens de uh, banaan gegeten. Oh, oh, dat is net zoals sushi met... Ben ik de tweede? Nee, ik moet nog één happy. Is dit al de tweede? Oh. Het is helemaal leeg. Dus je moet nog even doorhappen. Dan <lacht> <lacht> blijft er een stuk lucht tussen ofzo. Ik ga gewoon vanaf de onderkant hoor. Oh, lekker boeitje. Ik hoop dat hij nu hierbij zit hoor. Ja, maar zit het, daar? het lijkt wel alsof hij leeg is. Heb je er wel wat in gedaan? <laughs> Jawel. Wacht. Of wel, is het er doorheen gegaan? Ik denk uh, dat ik misschien alleen lucht erin heb gedaan ofzo. Dat kan toch niet? Ja, zo. Ik zag wel het boven.. Nee. Ik nou, weet een, niet. Echt alleen maar banaan en barbecue zes. Dat is mijn enige antwoord nu. Oké, okay, is... ik had er eigenlijk mayonaise in gedaan, maar kon ik controleren of het er in was gegaan. Dus blijkbaar is het er niet in gegaan. Ja, maar je ziet het toch? Nee. Mijn niet je krijgt een punt. Stop! Yeah! Yum yum yum! Super veel zin in! Oh! Oh fuck, waarom is het uit? Wil ik even kijken? Nee. Is, is het goed? You like it? Weet je wat dit? Ja. Oh, wat dan? Zo'n roze snoepje. Oh, dat vind ik wel weer knap voor jou. Door een staafje, want die vind ik wel lekker. Die je, ik ben helemaal niet zo gemeen. Dat is Mm, het is een soort ja, maar Ik vind deze ook goed, ja. Er zit één ding in die je we misschien wel zou moeten proeven: yoghurt? Ja! <laughs> we proeven wel Dat was hem. Oké, okay, dit was de beste banaan tot nu toe. Goed, ja? laatst. Natuurlijk, ja, als je kijkt naar wat andere ingrediënten dan deze. Ja. ja ik ben hem wel oh, niet zo goh. gemeen. Als dat, dan wordt het gewoon wel weer slecht over mij gedacht. Dus banaan nummer drie. Oh, okay, Ik ruik echt al gewoon een geur die je leuk vindt, die je niet leuk vindt. Is er weer even een saus die ik niet kan plaatsen? Zoet? Is het mm. lekker of niet lekker? Ja, het is wel te doen. Maar ik heb echt uh, heel genoeg gehad, denk ik, voor de komende drie jaar. Wat is het nou? Is het gewoon. Uh, is het pasta saus? Ja, de onderste smaak. Ik heb maar één saak in de buurt van dat. Dus dat keur goed. Oké, okay, maar ik heb nu maar één smaak. Dus er zitten meerdere dingen in. Sowieso. Heb je, al, heb je dat al gegeten? Ik heb je al gegeten zelfs. En echt er maar zit er, er 100% dingen. zeker in. Maar ik kan het niet plaatsen. Het is, is, is iets wat ik ken, hè? Ja. Mag ik het zeggen? Nee, maar dan mis ik mijn punt. Maar ik, ik kan het echt niet. Het is echt niet bekend. Algurk. Mm -hmm. Nee, of jij weet het 100% zeker. Algurk of iets in die richting? Algurk, dat komt echt nee. niet in de buurt. En je zei al, het is zoet ik heb wel lekker eerlijk gezegd. <laughs> salted caramel. Nee, je wel. Nee, dus dat, dat heb echt ik echt een niet. Goede laag salted caramel bovenop. In je eerste hap. Mousse. Nee, dat heb ik echt niet geproefd. Ik proef <laughs> echt alleen maar een soort van tomatenpasta saus of zo. Mm. Wow! Ik hoef echt geen bananen meer te zien. Nee, dat is echt iets te veel van het goede. Van van ons tweeën heb ik denk ik de meeste smaak goed, maar ik had ook wel gefaald bij jou. En van Eentje wist ik ook eigenlijk wel dat je niet wist wat dat was. Ah! <laughs> nou, mocht je dit een leuke tag vinden of challenge is het eigenlijk, doe hem dan zeker na. Je kan hem kopen bij de Toys R Us. Zouden we heel erg leuk vinden ook om te zien. Dus mocht je ook een filmpje van maken, stuur hem zeker even door via social media. Ik vind het altijd leuk om even te kijken. Ja, en ik ben heel erg benieuwd of jullie van banaan houden. En wat jouw gekste smaakcombo ja. is ooit geweest met banaan. Uh, ik denk dat, uh, dat wij wel een paar mooie voorbeeldjes hebben kunnen geven. Maar... Ja, het was wel heel erg leuk om te doen. Het was heel erg leuk om te doen. Het vullen was wel een beetje pittig. Vooral de mirikswortel ging bij mij echt voor geen meter. Was dat een woordgrap? Ja, ja. ja. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet hem vooral niet een uh, duimpje omhoog te geven. En laat ook eventjes in de comments achter wat je van deze challenge vond. Ik heb dus verloren. Laat ons even weten wat ik misschien als straf of opdracht moet doen omdat ik heb verloren. Ik ben blij dat je dit zelf voorstelt. Ja, laat het maar weten. Dan moet Larissa dat de volgende keer uitvoeren. En als laatste, vergeet je niet te abonneren. En druk ook even op dat belletje naast de abonneerknop. Zodat je altijd een melding krijgt als wij een nieuwe video online zetten. En dan zien we je terug in de volgende video. Doei! Doei!